Inventariseer waar je bedrijf kwetsbaar is voor cyberdreigingen. Waarom? Omdat het altijd een keer mis kan gaan. Stel dat de server van je administratie uitvalt. Komen bestellingen dan nog wel binnen? Laten leveringen op zich wachten? En wat betekent dat voor de productie? Wat als je hele bedrijf stilvalt? Dat wil je niet als ondernemer. Maar je kunt het voorkomen als jij actie onderneemt. Maak vandaag nog een inventarisatie. Bepaal welke onderdelen en informatie bedrijfkritisch en gevoelig zijn. Zo krijg je inzicht in kwetsbare plekken en kun je voorzorgsmaatregelen nemen. Want voorkomen is beter dan genezen. Meer weten over hoe je bedrijfkritische of gevoelige informatie in je bedrijf inventariseert? Ga naar DigitalTrustCenter.nl